We gaan beginnen met proef 1, klasse BB Tessa en Verona, gestudeerd door Boudens JM. Ik moet even meegeven dat dit de dag is dat een storm Dennis over het land heen raastte en wel precies toen Tessa ging rijden. Ik lees eerst even het commentaar voor wat jullie de hele proef mee kunnen kijken, want dit is het eindcommentaar. Daar staat in, Tessa, jouw paard vindt het bit waarmee ze rijdt niet fijn. Dat geeft ze aan door de tong uit de mond en tegen de hand te lopen. Tip, laat een bitwitter komen en ga met haar een bit uitzoeken wat jouw paard wel fijn vindt. Ik wil even meegeven dat Vroona twee bitfitters heeft gehad en nog jaarlijks gecontroleerd wordt op bit en mond. Algeheel veel beter door de hoeken rijden met de juiste stelling. Um, even kijken hoor, we gaan zo meteen beginnen met vrij lage cijfers. Eigenlijk zijn alle cijfers laag. Het totaal is ook maar 160 punten, voor wie het niet weet. Je hebt 180 punten nodig, normaal gesproken voor een winstpunt. Maar de BB is een motivatierubriek, dus daar kan je ook geen winstpunten halen. Maar we gaan er wel vanuit dat je rond de 180 moet rijden om. Um. In ieder geval een voldoende voor alles te halen. We gaan beginnen met AXC, binnenkomen in arbeidsdraf, C linkerhand. Hier krijgt ze een 4,5 voor, er staat naast de AC-lijn en mond open. Nou, C linkerhand, dan krijgen we EBE, -E, een grote volte. Hier krijgt ze een 5 voor, tong uit de mond. Als je straks bij het eind even checkt, dan kan je zien dat de A en de C achterin de bak niet helemaal recht staan. Dus of de, of de twee C's moet ik zeggen, want we hebben een paaltje en we hebben de letter C in de bak en die staan niet helemaal recht. Dus ik weet niet welke dan de goede is. Nou, we hebben even een grote volte gehad. Krijgen we F, X, H van veranderen. een 5, wat tegen de hand en tum. En we hebben maar bedacht dat tum dan betekent tom uit de mond. Vervolgens komt er BEB, de grote volte, en weer T Dus tong uit de mond, denk ik. Tussen F en A, overgang, arbeidsstap. Je krijgt ze een 5 voor. Overgang duurt erg lang plus tegen de hand. Ik heb hier uiteraard allemaal een mening over. Maar ik denk dat het verstandig is dat jullie gewoon even zelf kijken. KXM van hand veranderen in arbeidsstap tussen x en m op de diagonaal overgang arbeidsdraf. Je krijgt een 5 voor tong uit de mond. Vervolgens E afwenden, hier krijgt ze een 6 voor. Dan B rechterhand, een 4, slordig verkeerde stelling. Tussen F en A arbeidsklop rechts aanspringen, tong uit de mond. Hoefslag volgen, ook in de hoeken. H Tussen H en C overgang arbeidsdraf, een 5. B, afwenden, daar krijgt ze een 6 voor. E, linkerhand, hier krijgt ze een 3 voor, gaat in galop. Tussen K en A arbeidsgeloof links aanspringen, krijgt ze ook een 3 voor, te vroeg. Tussen C en H overgang arbeidsdraf, een 5, verkeerde stelling... En dan via KDH linksomkeert een 6. Hier krijg je hoek in rijden. Nou dacht ik dat een linksomkeert een halve volte was. Omdat je dan juist niet de hoek in moest rijden. Maar wie dat weet hoor ik graag in de comments. Dus laat maar even weten of je hier verstand van hebt en hoe dat dan precies zit. CXC grote volten een 5 na volte hoefslag volgen. En dan krijgen we via FDM rechtsomkeert een 5, en zwaait uit. Vervolgens HXF van hand veranderen. Hier krijgt ze een 6 voor. Tussen F en A krijgt ze dan overgang, arbeidsstap krijgt ze ook een 6 voor. En dan even opletten met z'n allen, A afwenden en dan staat er naast de AC-lijn. Maar als ik kijk, zie ik dat de A twee A's wel op verschillende hoogtes staan. Maar goed, zij moet op C afrijden. dus. Nou ja. uh, daar krijgt ze een 5 voor naast de AC-lijn. Tussen X en G-halthouden groeten een 6 naast de AC-lijn. Dan krijgen we bijvoorbeeld een stap, 6,5, draf, 6,5, gelop, 6,5, impuls, 6, contact en verbinding, 4, rijvaardigheid en harmonie, 5, effect van de hulp, 5, houding en zit, 7, verzorging van het geheel, 8, en het geheel komt dus uit op 160 punten.